In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan, wat zijn hun ondernemerslessen en wat is hun gouden formule? In deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Elias van der Linde en Kim Hiemstra van BoomBrush. Uh, het, is het strikt een duo? Want ik zie op jullie website ook zeg maar, de CEO nog staan. Uh, hoe, hoe ziet die samenwerking eruit? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben uh, ooit meegegaan als co-founder samen met uh, Roland, mijn CEO. Roland Beek. Ja. ja, precies. En wij zijn met z'n echt de twee oprichters van het ja. bedrijf. Hij is dan uh, investeerder en brengt alle ja, uh, organisatorische kennis in huis. Ja. En ik ben veel meer van uh, het product, de marketing en uh, hoe we nou echt een hip een sexy mondzorgbedrijf maken. Ik ben er wel later bijgekomen dan Elias en Roland. Ja. Uh, ook omdat wij uh, bij de oprichting van het bedrijf elkaar nog niet echt kenden. Mm -hmm. En op het moment dat de, uh, het bedrijf echt live is gegaan, dus echt de lucht in, uh, ben ik erbij gekomen om het online marketing gedeelte op te pakken. Maar je bent ook onderdeel van je bent ook aandeelhouder. Nee, ik ben en geen aandeelhouder. aandeelhouder. Okay. Nee. Dus je bent in dienst. Ja, okay. nou, ja. In principe ja. wel. Je ja. factureert? Ja, ja. klopt. Als oh, dus je hebt een eigen eenmanszaak of zo? Ja. Oh, okay. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we hebben elkaar leren kennen op een feestje eigenlijk. En meteen op het feestje hadden we het eigenlijk al allebei over, nou ja, over boombrush, over business, over wat we zelf doen in werk. En ja, dat is eigenlijk waar we als eerste op klikten, zeg maar. Ja. En daarna is het uitgegroeid tot... Een relatie en maar daarna zijn we gaan relatie. samenwerken. Ja. Ja. Oh, gedaan. <laughs> oh, wat leuk. Ja, ja. Dit is ja. echt of leuk. leuk tenminste, dat hoop ik dat het leuk ja, is. Ja, is ja vast, is zeker. Leuk. Ja. En uh, wat betekent dat? Dat jullie zeg maar, elke zeg maar van s ochtends vroeg te s'avonds laat het over Boombrush hebben? Ja, bijna. Ja, wel. eigenlijk wel op dit moment. Ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, dus jullie kennen elkaar eerst privé. Ja. Oké, okay, studeerden jullie in dezelfde stad ofzo, of zo? Nee, nee, we, hij was toevallig, ik studeerde in Amsterdam. Ja. En er was een feestje op de plek waar ik woonde. En daar was hij met, met een vriend mee, een studeerde in Delft. Die liep met zijn tandenborstel op dat feestje rond te zwerven. Ja. <laughs> dat, dat nog net niet. Nee. <laughs> maar uh, ja, daar hebben we elkaar leren kennen. Hoe is Boombrush ontstaan? Um, het is eigenlijk ontstaan, dus het is een samenwerking tussen Roland en ik. Omdat we eigenlijk uh, zagen van, hey, de markt van de tandenborstel, en de markt van de mondstel is een hele ja, saaie... Een beetje vastgeroeste markt. Mm het -hmm. zijn alleen maar uh, reclames op tv van uh, mijn tandarts beweert dat uh, ja. 99% meer plak verwijderen dan ja, allemaal. Bofie. Met dan drie van die regels met hele kleine letters. Precies, van ja. dat, eigenlijk, ja. eigenlijk alleen bij. De, weet je ja. En wij dachten eigenlijk, ja, het is zo'n groot ding. En iedereen verzorgt zijn mond, poetst zijn ja. tanden. Ja. Uh, uh, en ja, dat kunnen we veel leuker en hipper maken. Want het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je hebt helemaal geen bluetooth of een app of uh, dat soort dingen nodig om gewoon goed je mond te kunnen verzorgen. Mm -hmm. En eigenlijk vanuit die basis zijn we met een aantal uh, tandartsen en mondhygiënisten gaan praten van hé, hey, wat is er nou een van de problemen die voorkomt en waar kunnen wij beginnen in dit verhaal? Dus, mm -hmm. dus, ja, het grootste probleem is eigenlijk dat mensen hun borstenkopje niet op tijd vervangen of dat ze met een uh, slechte hand tandenborstel poetsen. Dus eigenlijk zijn we vanaf daar zijn we met boomers gekomen en we hebben we ook het idee om dat nog veel verder uit te breiden. Naar dus vlos, stokers, mondwater, tampasta. Mm. En ook de, eigenlijk de hele ja, informatievoorziening daaromheen. Van hoe werken al die producten? wanneer moet je het ene, wanneer moet je het andere? En hoe kan je bepaalde specifieke ontzorgproblemen voorkomen door dat mm. te gebruiken? Mm. En heb, ben je ook een beetje geïnspireerd? Het is natuurlijk een model wat vaker gebeurt. Ik moest in een boldking denken. Die uh, jongen die, uh, die ja, ook zo'n vastgeroeste markt met grote spelers als ja. ja, let en zo. En ja. die dan als een start-up gewoon bang, dat was bijeen. Online gefocust, heel ja. erg. Was dat een inspiratiebom voor jullie? Ja, zeker. Ja, Bolt King is echt, uh, inderdaad echt een inspiratiebron voor ons. Roch die Darazzi heet hij. Kennen jullie hem ook? Hebben jullie hem gesproken? We hebben hem nee. niet gesproken. Nee, nee, nog niet. Nee, het zou leuk zijn om hem ja. te, te bomen. want die is wat stappen verder. Ja, lijkt dan ons, dan ons dan ook versterken. zeker heel want leuk. Want voor de mensen die nu al zitten te luisteren en denken, nou, oh ja, we hebben een boombrush. ik heb nu een paar keer gehoord iets met mond. De pitch, doe jij hem eens. De pitch. Ja, wat is het <laughs> en, uh, en waarom is het zo fantastisch? Goed, ja, wij hebben met Boombrush hebben we een sony standenborstel ontwikkeld met 90 dagen batterij. En uh, vijf verschillende standen en uh, ja, daarbij komt eigenlijk een abonnement op de borstenkopjes. Daar kun je zelf de frequentie kiezen, dus wil je hem iedere maand, iedere twee maanden of iedere drie maanden ontvangen. En daarmee vergeet je niet je borstenkopje te vervangen, want wij zorgen dat hij precies op het moment dat je moet vervangen op je deurmat ligt. En wat is Sonisch? Sonisch is de techniek die erachter zit. Ja. Dus je hebt Oral-B, die, die hebben voornamelijk de roterende techniek. Dus dan gaat het kopje gaat zo. Ja. En bij Sonisch gaat het zo. Dus eigenlijk net als bij je hand handtandenborstel. Okay. Maar dan ongeveer 10.000 keer per minuut sneller. <laughs> en waar staan de bedrijven nu? Is je wat debel aantallen uh, of, of is dat geheim allemaal? Nou, ik kan wel wat dingetjes delen. We staan nu in Nederland en België. En daar gaat het best wel goed. We zitten nu uh, richting de 8.000... Uh, abonnementen die we hebben. Ja. Het is eenmalig aankopen en daarna een abonnement. Ja, precies. We ietsjes meer eenmalig aankopen, maar je we ziet wel dat echt een goede 90% voor uh, het abonnement gaat. Ja. En ja, het plan is dat nog om, om dit jaar dat nog te gaan verdubbelen. Uh, en ook snel naar Duitsland te gaan om daar uh, de markt te veroveren. En daarnaast zijn we echt keihard bezig met het ontwikkelen van die nieuwe producten zoals ja. die Tampesta. Dat staat er eigenlijk nu op de eerste plek. En daarna gaan we meteen door met stokers en flos en Wat... eventueel mondwater ook nog. Ja, oké, okay. want dat is natuurlijk interessant om dat ook in die abonnementsmodellen te gieten. Ja, zeker. Ja, dus uiteindelijk gewoon een, mond, een totaal mondverzorgingspakket in een abonnementje. Ja, precies. precies. Ja. Dat is een beetje het idee. Hoe ziet jullie dagelijkse uh, samenwerking eruit, zeg maar? Hoe werkt dat? Hoe overleggen jullie, hoe spreken jullie dingen af? Hoe maken jullie beslissingen? Hoe werkt dat? Begin ik eens bij jou. En we werken allebei nog thuis, dus we hebben nog geen kantoor met Boombrush. En ja, op het moment dat we opstaan, uh, hebben we het eigenlijk al uh, over het bedrijf. Samen ontbijten en daarna meteen aan het werk in ons aparte kantoortje thuis. Yeah. En daar zitten we dan de hele dag. <laughs> dat. <laughs> Opgesloten. <Of> <laughs> ja, dus ruimte genoeg om te overleggen. Ja, ja zeker. zeker. Uh, ja. En, en, en hoe is het contact met de rest van de organisatie? En dan kijken we met name even naar de, de, de CEO, de, de, ja. de compagnon. Hoe werkt dat? Nou, we hebben veel overleg, bijna, bijna dagelijks wel. Ja. En we hebben allebei ons eigen takenpakket binnen het bedrijf. En daarnaast uh, ja, is onze thuiswoning eigenlijk ook tegelijkertijd, omdat we samen wonen, een beetje hoofdkantoor. En ja. ik werk met wat uh, vrienden van vroeger eigenlijk. En die komen dan gewoon bij ons langs. Die zitten daar twee dagen in de week, zitten met z'n allen aan de, in de woonkamer. Gewoon kijken. Uh, hoeveel uh, mensen hebben jullie in dienst nu? Um, even Heb je, kijken. Met freelancers? Ja, we zitten, we zitten, we zitten voornamelijk nog met freelancers. Want ja. we gewoon flexibel willen zijn ja, nu. Snap ik. Um, dus we zitten nu. Werken we met vijf uh, freelancers en hebben totaal ongeveer vier FTE met wij als twee fulltimers erbij. Oké. Okay. Uh, hebben jullie wel eens een meningsverschillen? Zeker. Tuurlijk. Uh, hoe, uh, hoe gaan jullie? Dat bedoel zakelijk ik hè? Ja, ja, ja. Hoe, hoe gaan jullie ze daarmee om? Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk. Ieder meningsverschil zakelijk overleggen we zo lang tot we het met elkaar eens zijn, eigenlijk. Ja. Werkt dat hetzelfde privé als zakelijk? Ja. ja. De keuzes privé zijn wel vaak een stukje makkelijker dan zakelijk. Nou, waar. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu, nu nog wel. Ja, oké. Dus wat maakt zakelijke beslissingen moeilijker dan? Um, je zakelijke beslissingen zijn vaak dingen die een veel grotere impact hebben. Dan ja. ja, ja. kijk of de, bij wijze van spreken, of de bank nou uh, zwart of rood wordt. Ja, ja precies. Als dat een beslissing is. Of de tandenborstel zwart of rood ja. wordt, is een hele andere beslissing. Want in denk keer gaat het over tienduizenden stukken waar heel ja. veel mensen. Uh, ja. Uh, nou ja, om lang maar over een moeilijk besluit uh, te praten. Jullie zijn natuurlijk uh, uh, bij Dragons uh, uh, op bezoek geweest. Ja. Uh, hoe was die ervaring? Ja, het was eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. We kwamen daar ons pitch doen en we kwamen in een soort van woonkamerachtige setting... om ons pitch te doen en alle stress viel van onze schouders af. En de, de pitch ging goed en de, de gesprekken na de pitch waren ook goed. Dus in principe was het allemaal een hele goede ervaring. We zijn nu nog met zijn gesprek. Ze is nog geen... Uh, met wie? Met, met Pieter Schoen en uh, Michel Peridon. Ja. En uh, ja, we hebben er nog geen klap op gegeven, dus in principe lopen de gesprekken nog gewoon. En voeren jullie die dan? Of is dan, is dan met name de... Ja, Roland zit daar vooral uh, op als CEO natuurlijk. Ja. Maar wij zijn daar ook uh, een op een in betrokken, ja. vooral ik. Was het de eerste keer dat er een waardering werd uitgesproken voor het bedrijf? Nee. Gelderlijk? Nee. Mm, en, nou, wel zo op deze manier. Ja, want was het zo'n uh, 6,5 ton voor een derde Ja, dat miljoen. is bijna 2 miljoen. Ja, bijna 2 miljoen waardering. Um, en... Nou, het is niet de eerste keer dat er een waardering aan het bedrijf is gekoppeld, want we hebben ook al aardig wat investeringen opgehaald tot op dit moment. Omdat we ook dit al hebben, die uh, 8000 abonnementen die ik noemde, dat, dat kost ook om ergens uh, ja. daar te komen natuurlijk. Mm -hmm. um, het was dus, wel ja. de eerste keer dat iemand van buitenaf een waardering op ja. uh, liet vallen. Ja. Ja. En wat was het effect voor de. Voor de voor, merk je een effect nadat je bij de Dragons bent geweest? Zeker. Vooral commercieel. Ja. Dus we hebben heel veel. Uh, ja, het heeft gewoon heel veel impact gehad. omdat we op de nationale televisie zijn geweest. En heel veel mensen kennen het. Ook net toen we hier kwamen. kregen we ook meteen te horen. dat, dat de persoon een boomburst had gekocht. Ja. Ja. ja. En dat zou. Nou ja, ik denk zonder dat TV-succes. denk ik niet per se heel snel gebeurd zijn. Nee, we merken het ook vooral persoonlijk. Ja. De, Voorheen is altijd best wel een beetje voorzichtig geweest met het gezicht van het bedrijf echt laten zien, zeg maar, aan de buitenwereld. Van, nou, uiteindelijk verkopen we tandenborstels en verkopen we niet onszelf om het zomaar. Te zeggen. Ja. Mm -hmm. En nou, we altijd, ik heb altijd een beetje gezegd van ja, maar we zijn, we zijn die tandenborstel, waarom zouden we een teampagina moeten hebben met daarop wie we zijn en wat we doen. Maar wat maakt dat nou uit? Toen zei heel veel mensen: ja, maar nee, dat moet je juist doen, want het gaat juist om wie zijn de mensen erachter. En ja. uh, dan ga, kan je veel meer je gunfactor eigenlijk ja. gebruiken. Toen dus hebben we dat wel gedaan, en toen zijn we dus bij, die, bij Dragon's Den geweest. En sindsdien uh, zijn ook Kim en ik echt uh, een ding geworden. We hebben ook laatst bijvoorbeeld op straat gewoon echt herkend. Dat we een broodje besteld bij iemand en die ze helemaal achteraf zei: die van... Uh, zijn jullie trouwens niet van die tandenborstels. <lacht> <lacht> dat was wel erg grappig. <lacht> Zeker omdat het met z'n tweeën zijn: die eentje, dat je daar nou, ga ik niet vragen. Nou, dat zal vast wel niet. Dat zal vast wel niet. Maar als je met z'n tweeën bent, ja. Dan... <lacht> En uh, uh, snap ik. Uh, hoe ziet het toekomstscenario uh, eruit? Wat bedoel je precies? Van het bedrijf? Ja, in principe is het doel van ons om een volledig preventief mondzorgpakket uh, te maken. Mm -hmm. Om daarmee iedereen gewoon in het abonnement precies te sturen wat ze nodig hebben. Uh, ga je te snel al verbreden? Of is, is de.? Je hoort dan altijd. Heb ik in een ander gesprek er ook over gehad. Hè? Focus, zeggen ze ja. dan altijd. We ja. zijn net begonnen met, het, met dit product. Met de tandenborstel zelf. Ja. Met een prima, denk ik, slim abonnementsmodel erbovenop. Hè. Dus want, ik kan me ook voorstellen: hè, eenmalige sales is bij jullie ook weer een conversie naar lopende ja. abonnementen. Uh, maar als je te snel. Ver... Ik bedoel, Tanpasta ja, is klopt. een heel ander ding dan zo'n borstel. Ja, ja, we gaan het zeker even rustig aankijken hoe het met Tanpasta gaat. Voordat we überhaupt uh, heel veel verder gaan verbreden in één keer. Want het is inderdaad best wel spannend. Want het hele businessmodel verandert op het moment dat we één product erbij halen. Want we hebben nu in principe eigenlijk maar één product. Um, zijn er hiaten in het team op dit moment? Als je kijkt naar jullie, ik zie jullie maar even als drie eenheid. Hè, met jullie twee heel duidelijk als het jonge gezicht naar buiten... Mm -hmm. en, de, en de, de, de, de senior achter de schermen, ja, uh, ja. zeg maar een beetje. Uh, is dat een compleet stel, een compleet trio? Mm, ja, we hebben sowieso nog een aantal mensen tussenin zitten ook. Ja? die, die de, Een jongen van dertig erbij zit die een beetje die brug vormt. Um, dus dat is, dat is wel erg goed. En ja, Het is op zich een goed team en het wordt goed geregeld, maar er zitten wel naar de toekomst, moet er wel een strakkere communicatie komen tussen die twee. Want als ik aan, uh, aan Roland uitleg hoe uh, de nieuwe instagram Reel uh, gaat werken, dan krijg ik soms terug van: uh, Insta wat? <laughs> Insta wat? <laughs> Precies, dus daar, daar, daar zijn we wel mee snel aan het schakelen en het kijken hoe we dan nou echt een complementair team kunnen maken. Ja, we... Er zijn natuurlijk ook ja. dingen die we niet kunnen. Uh, wij zijn supergoed met uh, online marketing en design en dat soort dingen, maar development dat zouden we, dat kunnen we niet zelf, dus nee. daar hebben we altijd nog iemand voor nodig. Echt product development bedoel je? Ja. Nou, in principe product development valt op zich mee, dat kunnen we ook zelf. Alleen echt website bouwen en dat ja, soort ja. dingen en ja. widgets op de website, dat. Uh, dat kunnen we nog niet. Nee, maar dan moet je de vraag is ook of je dat allemaal zelf moet blijven bezig. Ja, dat, dat dus, moet je niet willen, dus Jullie doen, Jullie zitten nog wel in de fase dat je het liefst zoveel mogelijk zelf wil doen. Ja, daar zitten we nog wel ja, in, dat, maar daar moeten we wel een beetje Het is wel van. interessant, want er zijn wat nieuwe mensen in het bedrijf uh, binnengekomen... die er ons bij helpen ook. Want die zien ook van jullie hebben echt een heel goed product. Die reviews zijn goed, yeah. maar de hele strategie over hoe efficiënt processen doorlopen... en de, de, de snelheid waarin dingen, campagnes, verbodden, tot zijn werking komen... daar is nog veel op te winnen. En eigenlijk zijn we nu een beetje op de transitie van starten waar we echt alles met z'n tweeën zelf deden. En oh, er moet een animatie komen, oké, ik maak hem. Er moet advertentie komen, oké, jij schrijft de tekst. Dat we moeten gaan naar, oké, okay, het gaat nu niet meer om hoe wij met z'n tweeën alles zo goed mogelijk... Uh, zo snel mogelijk voor elkaar kunnen krijgen, maar meer. Hoe gaan wij zorgen dat er mensen zijn die dat proces zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten? Ja, en een make up buy discussie natuurlijk. Hè, van we gaan je gedeeltes gewoon uitbesteden Precies, op een gegeven moment ja. en door andere partijen laten doen. Ja. En, uh, en dat kan als er ook geld op de bankrekening staat ja, natuurlijk. Klopt. Want denk je wel dat jullie gaan closen met de Dragons? Nou, de, de, we, we moeten nog wel een stuk naar elkaar toe komen, maar we zijn ook nog aan het kijken van, hé, hey, wat zijn nog de andere opties om dit echt uh, te doen? Hmm. Veel mensen denken dan echt nadat je die... Nou, dat op tv die, die deal is gesloten en dat het volgende dag op je bankrekening staat. Dat is niet zo. Nee. En er komen veel meer voorwaarden bij kijken en we zijn er nog mee uh, aan het kijken. Oké, okay. helder. Stel, stel nou, ik, bedoel, ik ga er niet vanuit hoor. Ik bedoel ik gun jullie de wereld. <laughs> maar uh, het is natuurlijk een risico dat stel dat de liefde op een gegeven moment voorbij is en je zit zakelijk helemaal versleuteld ja. straks en je hebt je pakketje aandelen, toch uiteindelijk weet het bemachtigen. Je weet het niet. Mm -hmm. uh, heb je ons er wel eens over? Zeker. Ja, daar hebben we het wel eens over. Ja, en de aandeelhouders hebben ook wel eens uitgesproken: van ja, als dat gebeurt, wat dan? Ja, Want, dat. Ja. Kijk, dat gaat hartstikke goed in een werkartsje samen, maar we zijn ook pas uh, twee jaar uh, samen, zeg maar. Dus het is allemaal ja, nog heel. Ik ben nog niet echt oud, zeg maar. Het is nee. heel, het is heel nee. pril, zeg maar. Ja, allemaal, ja. ook al is het twee jaar. Ja. Wel, het gaat veel langer mee, hoop ik, dan ja. <laughs> in twee jaar. Maar hoe hebben jullie het daar dan over? Ben je dan echt zeg maar, de, de, de, de scenario's het uitstippen van What If? Mm. Nou ja, niet echt, maar ik heb het er wel eens over gehad, inderdaad. ook. Ook met Roland van ja, wat, wat doen we dan? En ja, in principe, uh, we kijken gewoon hoe de situatie loopt. Ja. En ja, als het gewoon allemaal prima is, maar de liefde is weg, dan kunnen we vast nog wel samen blijven werken, denk ik. Ja, en ook daarbij geldt wel de, de, de basis die tot nu is gesteld van: Ik ben medeoprichter, dus ik zal ook, ik heb aandelen, ik zal ook, zeg maar, verantwoordelijk zijn en blijven. Als aandeelhouder? Als aandeelhouder. Ja. En als, als, als het privé in de weg komt, dan zal ik daarvoor uh, ja. Ja, verantwoordelijk moeten zijn. Nou, het kan wat jij schetst kan. Ik sprak toevallig vorige week Loes Daniels van Experience Gift, die ook met een privérelatie ja. en die zijn nog steeds prima zakenpartner, alhoewel de relatie voorbij is. Dus mm. nogmaals, laten we dat scenario vooral niet vergaan. <laughs> Tot slot, er zijn andere jonge ondernemers en misschien ook wel oude die zitten te luisteren of die zitten te kijken en die hebben plannen. Um, ik doe nog eens een paar zeg maar tips waar jullie veel aan gehad hebben, voorbeelden, uh, ideeën, uh, lessen. Ja, een van de beste lessen die ik kan geven is dat je gewoon echt moet zorgen dat de klant tevreden is. Dus dat is gewoon echt een tip die, die ik het beste kan geven, denk ja. ik, op dit moment. Want wij merken daar gewoon ook zoveel van terug. Want mm. op het moment dat wij geen advertentie zouden doen nu, zouden wij leven van mond tot mond reclame. En als je zorgt dat alles goed in elkaar zit en de klant super tevreden is, dan red je het daar misschien al wel mee. Ja. Dus en, ja, dat, dat, dat is gewoon het belangrijkste ding, denk ik. En een belangrijke les als het gaat om het duo en de samenwerking? Ja, gewoon, uh, <laughs> gewoon doen. Ja, gewoon en goed naar elkaar blijven <laughs> luisteren. Ja, dat is Want, sowieso. Uh, soms, soms gebeurt het als het een van twee echt een sterke mening heeft over een bepaald onderdeel. En dan, uh, ja, wil nog wel eens voor zorgen. Ja, maar als je er inderdaad goed over praat, dan kom je daar altijd samen wel uit. Ja, en je weet het, hè, zonder wrijving. Geen glans. Om maar met een cliché te eindigen. Mag ik jullie, mag ik jullie danken en heel veel uh, succes wensen. En ik ga hem zo meteen even testen. En dan uh, nou. ben ik misschien wel geïnteresseerd om hem, uh, om hem te kopen. Ik vind het een mooi ding. Leuk. En, uh, ik, uh, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En uh, dit was weer een gouden duo's. Uh, dus bedankt voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl slash ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend uh, Nederland. Uh, ik zeg bedankt voor het luisteren. En als je zit te kijken, bedankt voor het kijken. Tot het volgende duo.